Er zijn heel veel momenten waarop wij aan tafel of op een stoel aan tafel zitten. En we zijn het eigenlijk een beetje ontwend om maar gewoon op de grond te gaan zitten. Uh, en doordat we dat ontwend zijn, missen we eigenlijk een heleboel contactmomenten om, uh, om de aarde onder ons te voelen. Nou, dat kun je heel makkelijk oplossen als jij je kind gunt om meer stevigheid en zelfvertrouwen op te bouwen. Dan kun je dus gewoon met je kind op de grond gaan zitten om spelletjes te doen. Je kind voelt dan de aarde onder zich, kan zich gedragen voelen en daar komt je stevigheid vandaan. Stevigheid ontstaat door het contact met de aarde. Nou is dit niet mijn favoriete spelletje, want ik kan niet zo goed tegen mijn verlies. Maar uh, ik, kan je wel, uh, ik kan je wel aanraden om uh, zo af en toe eens lekker op de grond te gaan zitten. Een spelletje doen, een puzzeltje te doen, te tekenen. Want daarmee geef je je kind, daarmee gun je je kind een heleboel extra stevigheid.